Zo lieve YouTube-kijkers van de Stofjes zondagmorgen, uh, 12 juni uh, Wat een speciale dag, natuurlijk omdat het zondag is, maar uh, vandaag uh, is het de dag dat uh, wij mijn moeder weer terug gaan brengen naar haar geboorteplaats, we gaan haar vandaag uitstrooien. Um, vanmiddag ergens. Dus ja, um, ik voel me goed omdat ik uh, het vind dat wij daar goed aan doen uh, om haar uh, daar uh, terug te brengen naar haar geboorteplaats. Um, vorige week al een keer iets over gehad. Dus ja, wij vinden dat uh, mijn zus en ik vinden dat uh, uh, belangrijk. Dus dan gaan we dat vanmiddag uh, gaan we dat doen. Dus dat is een beetje, een beetje raar. Ja, uh, uh, ik ben de dag goed begonnen. Ik heb uh, lekker gelopen. Ik heb weer wat beter gelopen dan vorige week. Het ging ook lekkerder. De dus. uh, temperatuur is wel alweer wat, uh, wat hoger. Het is nu alweer 17,5 graden uh, Dus misschien had ik iets eerder moeten gaan, uh, gaan beginnen dat het net wat koeler is. Maar goed. Uh, het Het gaat in ieder geval over dat ik weer uh, het gevoel heb dat ik weer een beetje progressie uh, boek En uh, dat, is, dat is alleen maar fijn. Dus uh, nou ja, voetbal is afgelopen, dus hebben we hebben nu momenteel geen, geen competitie. Dus uh, zondag vrij ga daar nog even naar de, naar de fitness. Vorige week ook gedaan, dat was echt best lekker moet ik zeggen. Dus uh, ga daar even naar, uh, naar de fitness. Even bovenlichaam even een beetje trainen, ik ga naar de benen. Goed gedaan natuurlijk met hardlopen. En uh, ja dat. En nogmaals, uh, vanmiddag gaan we dan uh, even wat andere zaken doen. Het is dus wat het is. Dat is live. Hoe uh, vervelend ik is, morgen zou ik 81 worden. Uh, dus uh, In zekere zin uh, is dit wel voor mijn gevoel het mooiste wat we kunnen doen. Dat we ze zeg maar een dag voor haar officiële verjaardag terugbrengen naar haar geboorteplaats. Waar ze dan zo gezegd, uh, ja, hoe je het ook kunt bedenken, volgens gevoelde haar 81ste verjaardag uh, in haar geboorteplaats nog kan vieren. Hoe ver je het dan over vieren kan spreken. Uh, maar nogmaals, uh, ja, het zal vanmiddag weer even uh, heftig worden. Maar goed, uh, dat hoort bij het leven. Nogmaals, mijn zus en ik vinden dat wij, dat wij hier goed, goed aan doen. Om het op deze manier te doen. Uh, natuurlijk zijn er heel veel uh, uh, kinderen die zeggen: van nee, moeten moet uh, in onze plaats, zeg maar, in graven gedaan worden. Wij waren anders van mening. Um, dus ja, nou, dat gaan we dus vanmiddag doen. Het is dus een beetje een. een uh, ja, eigenlijk een beetje een rare vlog nu, dat, je, dat ik me eigenlijk wel lekker voel, uh, dat ik me lekker voel omdat ik goed gelopen heb, dat, ik, uh, ja, dat, het, dat het gewoon lekker ging. En dat je dan nu weer gaat denken over vanmiddag. Dat ik dus uh, vanmiddag samen met, met, met de familie uh, het laatste, echt het laatste afscheid heb uh, gedaan. Echt met recht de laatste afscheid gaan doen, en dan uh, kunnen we de boel echt afsluiten. Dus, uh... maar uh, dat geeft wel weer een, een, een lekker, nogmaals, een, een, ja, een lekker vreugdig gevoel van. Bizar, eigenlijk, maar ja, zo sta ik er helemaal in. Dat vind ik. Goed, uh, vakantie komt ook bijna aan. Een paar weekjes vakantie. We hebben niks gepland verder. Uh, we gaan dagjes, dagjes uit. Uh, ja, goed, hoe dat, hoe dat we dat indelen, dat weten we nog niet uh, met, meteen over twee weken, twee, twee en een weken of drie weken of zo uh, uh, hebben we ook, weer, ook alweer de eerste voorbereidingsweken van het voetballen. Ja, ja. Dan we twee weken hebben we uh, een voorbereiding, dan hebben we twee weken vakantie. En dan gaan we weer om twee. Dan gaan we een maand in de voorbereiding naar een nieuwe competitie seizoen. Dus dat is uh, ja, eventjes rust met voetballen. Dus dan, uh, ja, dan hebben we meer tijd om dus op de zondag eventjes te gaan sporten daarna uh, nog even naar de fitness te gaan. Waar ik uh, nu weer aan het rijden ben. Dus... Uh, dan kunnen we een paar weken mooi op de zondag trainen. Rappata. daar. kunnen we even dubbel trainen en de hardlopen. En een beetje in de fitness. Dus... Uh, ja dat. Lekker. Ik ga naar binnen toe. Ik uh, zou in ieder geval zeggen van, als je dit uh, toch leuk vond, ondanks het feit dat, uh, ja, dat het eigenlijk niet zo'n heel leuk gesprek was, het, het, qua gevoel. Doe dus het blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan uh, zie je je volgende week weer terug. En dan zou ik zeggen, "Jo."